Kies ervoor om de beste kiter van de server te worden. No way! No fucking way! Kies goede tijden, goede strategieën. Maak de keuzes om te botten op het juiste moment. En dan benkeert het niet eens van Louth is fout. Of, ik ben hem. Kies frusky games. Ik kun uh, Hoe kun je daar nou heen purlen? Ik What the fuck is even het opengemaakt. Het is nooit makkelijk om alleen iets te maken op een fiction server. Toch wou ik het eens proberen. Dit is hoe het begon. Oh shit! Let's go all-in! Hey, fuck a bluefish! Minecraft gamers! Eh... hey, hey, hey! Hallo. Ja? hé, hé, hé, Ja ja, ja ja. Oh, Oh hé, hé, hé, hé, hé, hé, slaan, hé, hé, slaan. No, oh my god, hoe zit. Ja, is zo. No, Heel dom. Oh, yikes. Wel, yikes. Weet je, dit gaan we niet doen. Weet je? Nee. Eigenlijk? Nee. Oh fuck. En dan mijn keer het niet eens van is fout. Of. Ik kom terug. Is dit een base? Oh. Oh, jaks. Probeer ze maar in de trap te zitten. Ah, wat doe ik? Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, ik zei Ja, ja, ja. Ja, mooi. Oh. Ah, mijn, he mijn helm, mijn helm, mijn helm. Ik heb nog... Ik heb nog wel. Aai. Ja, Nope. Ah. Uh. Oh my god, let's go. <laughs> oh. Uh, oh, bro, you kidding me. <laughs> You're actually kidding me. Kan ik eens. Bro, deze guys gaan alleen maar. No way, heeft hij geen caps meer zo? No way! No fucking way! Hoe doe je dit eigenlijk zo? Oh, hallo? Minecraft is? Dat was wat ik probably heel. Kijk doorritten. Nee, ik sluit mijn fucking... No, no, no, no, no! Bro. Nee. Ah, oh, ik weet niet of het misschien was om dit te doen. Oh my god, wat gebeurt hier allemaal? Yo! Yo! <laughs> Yo, fellow <on> Minecrafters. Het <laughs> Is jij zo zo'n koude bed? Hou je bek dicht! Nee, maar dat water moet er niet, want nu is die trap fucked op. Nu kan je er doorheen purlen! Ja, precies! <laughs> ja, kut! Ik vuil er oh, gewoon my door, my bro! My <laughs> Lekker ik er gewoon door die trap. <laughs> Kut. Kom maar. Ja man, ik ga er ook echt uit. Kom maar. Nee, hé, hey, heb je een setje ding? Ding. Je noem... Ja. <laughs> Waarom noem je hem ding? We zijn nu even gewoon uh, discriminerende. Nee, nee, nee. Ja, ja, nee. <laughs> Kut, je kan perlen. Ben je eruit? Kut! Hé, <laughs> hey, ben je gefoomd? Nee, hou je bij, kut! Nee! Kom maar, kom maar, kom maar, één inruschen, inruschen. Nee, kut, kut, kut, wat doe je? Wat doe ik? Hé, hé, je neemt geen looprek, jongen! Vriend, vriend, vriend, vriend, vriend. Lololol! Lol, lol. hey, wat is dit? Ik vlieg! Wat is dit? Nee, ik ben dood. Ja, Rip. Doe het even. Wat is dit? Wat is dit? Hé, hey, pak hem jongen! <laughs> ik, no. ik, ja, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem! Nee! Dat kan niet meer! Ja, yes! Yes. Ja, is, yes! Wat is dit nu ja, even een Wat de fuck ja, is dit kan, nu even een kutruip? Haal het water weg jongen! <laughs> kut! Kut, dit water moet weg, hier daar. Yo, thanks! Hé, hey, wat doet hij? Hoezo, plaats je een blok Bas? Doe weg! <laughs> wat is dit nou? Wat is er voor Kowlo ding? Ik hit hem, ja goed zo. Ja inderdaad, dat ja. ik ook okay. Nee, kut! Wat is er voor trap? Wat hebben wij gemaakt? Kut, ik pak brood. Ik pak kan... hem Niet proberen, niet doen, niet doen. Ik, heb... nee, ik, ik doe kan het. niet meer. Ik wel, jij bent negen. Ik kan niet meer. bent hè? Ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Wij zijn pro... Jongen, wat doe jij allemaal? Opdonderen. Nee. Gast, wat doe jij? Wat doe... X. Gast, nee, Ik nee, kan nee. niet meer. Ik kan niet Ik kan wat meer. heb jij gedaan? LOL! Gast! <laughs> nee, niet mijn kind. ik zweer het je. Kom, kom, kom. <laughs> ga weg jongen, ga weg! Ik bloos ik, in, ik, ga weg! Zeg, hey, hé, hey, <laughs> hey, ga er dan nou niet uit. Ik kan niet meer. Ik Hoe kan kun je niet... daar doorheen purlen? Ik... Wat de is heb het dit? Maar hij heeft het open shirt? gemaakt. Open gemaakt? Hij heeft het open gemaakt. Wat de <laughs> fuck is dit? Hij heeft een glasblok open gemaakt. God, <laughs> en ik kan... Gaat je dat open dan? Ik zei nog honderd keer wat doen. Dat heb ik niet gedaan. Ik ga ja, maar... weg. <laughs> F-Home. Nee, ik kan niet F-Home. Waar staat... Er? Oh ja, F-Home is veilig, toch? Is F-Home veilig? Ja, natuurlijk. Dank u, dan, dan, dan. <laughs> Even serieus. Ik vind... Nee, grappen nou. Ik zie het. nou, hè? Ik zie het je. Nou, he. je. Gaspearl! Goh. Uh, uh. Jongen. Doe dan! Gas, jongen, je gooit fucking debuff op mij. Ja, kut. Oké, okay, hier gaan we. Hé, hey, hoe zo vlieg jij? Ja, heks. Sowieso. Oh, toch maar al. Niemand kan me blamen. <laughs> oh, gaat hij weg. Oh, lekker, lekker, lekker! lekker. Zo, ja, we gaan goed het even Lekker. Goed zo, goed zo. Ik ben trots op jullie. Ik ben trots op jullie. kom Komaan, jullie goed. kunnen het. Jullie kunnen het. Ik <laughs> ben gewoon naar buiten of zo, want dan kan ik ook helpen. Ik vind dat jullie geen inviss nodig hebben. Heel eerlijk? Ik vind dat niet. Er scheid spel. Dat is jouw mening. Waarom zit je daar achter dat muurtje? Kijk eens tof. Okay, is je gaat zo is zo slecht. Godverdomme! Ik wist het wel. Kom pack je niet dan jongens, sukkeltje. <laughs> Waarom? Hou je bek, jongen, kom ga jij maar fighten. Wat is de fuck gebeurt er met dit. <laughs> Godverdomme jongen! Nee! Hoe dan? Jij hackt, jij hackt. Jij hackt. Inderdaad. Hoe dan? Jij hackt. Je kan toch niet door water purlen? Eh, uh, toevallig wel. Minecraft. Minecraft, gamers! Hoe ga leef ik nog? Hoe leef ik nog? Ja maar weet je hoe grappig? Hij komt hier niet. Echt? Kan ik, zien, ik moest duidelijk. hem killen. Kut, hond. Ik moest <laughs> hem gewoon killen. Gast. Oh my god, echt ga je zo doen. Vanaf het moment dat je je soort hebt, ga ik kwijt, bro. Ga eens, kom on. Nee, nee, ik laat mensen in! Kut, kut! Oh mijn god. Nee, ik ben dood. Ik GG. Ga... Mag ik mezelf terug? GG, je mag je zo. Alsjeblieft, mijn sword, mijn sword. Ik heb mezelf laten doodvallen. Je mag het hebben. Niet! Jawel. Hé, hey, ik ga. Hang... Laat mij even, laat mij. Waar ben je? Ik ben dood. Oh. Sorry, yo. What the fuck? Wat? Joe, gast! What? Thanks! No problem. No ja, problem. hier, je, je mag de content houden. <laughs> dit is echt helder. Oh, dit is echt heel tof man. Dit is echt heel tof. Abonneer op vloedje en uh, drop even een like. En uh, deel even deze video met al je vrienden en ja, yeah. peace out. Op naar de YouTube rank. <laughs> nee, dit is fucking grappig. Yo boys, jullie <laughs> zijn echt. Jullie zijn echt bots. Wat weet ik. Ja dit was tof. Later jongens, later. Nee. Is dat echt geweldig juist? Nee.